Product Lifecycle Management, oftewel PLM. Wat is PLM? En wat betekent dit? Aan de hand van een scenario op een product, in dit geval een koffiezetapparaat, zal ik hier antwoord op geven. Laten we eerst beginnen met een definitie. En ja, je ziet gelijk weer Engelse woorden achter elkaar. En dat is even goed erbij stilstaan om te, te gronden wat dit betekent. Anders weergegeven, PLM is het beheren van productdata gedurende zijn gehele levenscyclus. En dat is vanaf het begin van het idee of concept tot aan het uitfaceren van een productrecycling. Gedurende het gehele proces ontstaan er productdata die beheerd moeten worden. Laten we eens een aantal producten nader bekijken. We zien hier een aantal producten die we als eindgebruikers of consumenten kunnen kopen en gaan gebruiken. Wat tegenwoordig al deze producten nu gemeenschappelijk hebben, is dat ze naast mechanische onderdelen ook bestaan uit elektronica en software. Het zijn dus slimme en complexe producten geworden. Laten we de koffiezetapparaat eens nader bekijken en dat als voorbeeld nemen. En laten wij een scenario in beeld brengen van een eigenaar van een koffiehuis die zojuist dit slimme apparaat heeft aangeschaft. Een slimme koffiezetapparaat dat het perfecte koffie, kopje koffie kan zetten op basis van de juiste verhouding van water en koffie. En zelfs dat het apparaat aangeeft wanneer onderhoud nodig is. De eigenaar van het koffiehuis wil wel de garantie hebben dat als er een storing optreedt of als er een onderdeel kapot gaat, dat hij direct geholpen wordt door de leverancier. Zo trad er een keer een storing op met een foutmelding. En als gevolg daarvan kon hij geen koffie meer zetten. De eigenaar heeft dit teruggemeld via de servicedesk van de leverancier. En de leverancier heeft een aantal gegevens opgevraagd, zoals wat de foutmelding is en wat, de, wat het serienummer is van het apparaat. Op basis van deze gegevens kon de leverancier de eigenaar binnen twee dagen weer op weg helpen, zodat hij weer zijn koffie kan zetten voor de klanten. Dus op basis van de melding van de eigenaar van het koffiehuis konden de medewerkers van de servicedesk een relatief korte tijd vaststellen dat er een elektronisch onderdeel kapot was en dat dit vervangen dient te worden. En dat hiermee de servicedesk direct dit kon terugkoppelen naar zijn klant en ook intern de servicemonteur kon inplannen en op pad sturen om het onderdeel te vervangen. De eigenaar van het koffiehuis was aan het einde van de rit zeer tevreden over de goede service van de leverancier. En heeft ter plekke zijn complimenten gegeven aan de servicemonteur. De reactie van de servicemonteur was, ja, we hebben onlangs onze serviceprocessen gedigitaliseerd. En tegenwoordig lopen we met onze mobiele apparaten rond en we kunnen dan direct zien of er een onderdeel op voorraad is. Maar daarnaast kunnen wij ook zien hoe wij een onderdeel, in dit geval dit elektronisch apparaat, hoe we dat moeten vervangen in uw apparaat. De klant, dus de eigenaar van het koffiehuis, beoordeelt zijn leverancier met goed en betrouwbaar. Dit is wat PLM, oftewel Product Lifecycle Management, is en betekent voor een leverancier van een product. Het koffiezetapparaat, een complex en slim product die in de markt is gezet, laat hiermee zien... Met dit verhaal dat het belangrijk is om je productdata goed op orde te hebben. Gedurende zijn hele levenscyclus. In dit geval vanuit service. Het is van belang dat de data goed beheerd wordt. Om met name veranderingen aan het product zelf goed door te voeren. Niet alleen goed, maar ook snel. De waarde voor. Het bedrijf, leverancier, om zijn processen te automatiseren, zit, erin dat de, zit het erin dat de kwaliteit van zijn eindproduct sterk wordt verbeterd. Een verbetering qua kwaliteit als gevolg van een goede samenwerking tussen de verschillende bedrijfsprocessen, waarmee dus de kosten voor het doorvoeren van de verandering sterk wordt gereduceerd of verlaagd. Nu zullen we zeggen van dat het verhaal van het koffiezetapparaat en de eigenaar en de leverancier ervan, ja, dat het allemaal te mooi is om waar te zijn, want dat het in de praktijk eh, lang niet zo soepel gaat. Maar toch is het een realiteit. De leverancier in dit verhaal van het koffiezetapparaat, die heeft zijn keuze gemaakt om zijn bedrijfsprocessen te automatiseren. Want de leverancier wil graag... Zijn klanten bedienen, niet alleen nu bij storingen en foutmeldingen, maar te meer ook naar de toekomst toe. Dat hij op basis van de gegevens uit de praktijk nieuwe apparaten kan ontwikkelen. Dat inspeelt op de markt van morgen. De automatisering van zijn processen heeft er dus toe geleid dat hij dus eh, relatief snel zijn klanten kan helpen. Maar dat hij daarnaast dus die informatie ook terugkrijgt uit de praktijk. Om op basis van die informatie nieuwe producten te ontwikkelen voor de toekomst. Nou klinkt dit goed. Heb je een idee of heb je een antwoord gekregen op de vraag van wat is PLM? En wil je dit nu ook gaan invoeren? Maar dan heb je de vraag maar waar moet ik beginnen en hoe pak ik dit op? Wij als Nginia kunnen je helpen om deze transformatie te realiseren. Wij als NGINIA kunnen je helpen om je bedrijfsprocessen te automatiseren in het PLM systeem. Wil je meer informatie en in contact komen met NGINIA? Bezoek dan onze website. Ik dank je voor je aandacht.